Gelukkig, maken vandaag. Peshtoné. Want wat Gilbert niet weet is dat we dat gaan maken met krekelkrakkers. Pak een er mooi terug. Leg dat erop. We wil dat zeer dan. Nee, dat is geen peshtoné. Je bent een beetje gehecht aan jou als uh, peshtoné. Ja. We doen de normale, de nieuwe. En dan kunnen we zien wat we ook doen. En je draagt met met krekelkrakkers op. Met kaas op. op. Oké, okay, magnees maken. Ga je magnees zelf maken? Maar... Ja. De normale dan? Nee? Draai, me. en Goed draaien. goed draaien. Krijg draai mijn deur door. Mag ik stoppen. En dit is nu de tonijn. Nu moet ik van die krakkertjes pakken van nu. Kijk eens hoe mooi dat wordt. Ja, dat wordt wel mooi. Ah, ja, dat is ik als dus ik <lacht> het goed zie. genoegen. Toch was deze al mooi. Hoe hè? Ja. Gaat dit niet doen? Van die tonijn. Een heel Ja, Jammer. Ik dacht nog een het van die crackers. Het is een vernieuwde tot Het is een Dan weet je wat dat smaakt. Ja, maar wil ik het weten? Ik weet niet dat je dat weet. Oh nee, krekel zit ik de niet in die tijd. Hoeveel geeft je tot tien? Ach. Acht. Acht. Oh. Oh. Het was geslaagd. Volassen.